Wat wij uit onszelf najagen, is in strijd met de Heilige Geest. En wat de Geest verlangt, is in strijd met onszelf, de menselijke natuur. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Om succesvol te zijn in het doen van Gods wil voor ons leven, moeten we vastberaden zijn. Een definitie van vastberadenheid is een geschil oplossen door een autoritaire beslissing of proclamatie. Deze definitie bemoedigt mij omdat ik vaak hardop proclameer om op die manier mijn vastberadenheid in bepaalde gebieden kracht bij te zetten. Bijvoorbeeld... Wanneer ik om welke reden dan ook bezorgd ben en in de verleiding kom om zelfmedelijden te hebben, dan zeg ik tegen mijzelf, O oh nee, dat doe je niet, stop met zeuren en recht je rug. God heeft me lief en ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Galaten 5 vers 17 vertelt ons dat het vlees en de geest niet goed met elkaar om kunnen gaan. Vergeet niet dat de definitie van vastberadenheid ertoe bijdraagt om een geschil op te lossen. Dit is belangrijk, want als je jezelf aan iets verbindt, zul je het eindeloze geschil tussen je vlees en je geest moeten oplossen. Je mag dan wel niet altijd de moeite willen nemen om vastberaden te zijn, maar geef niet op, want anders bevind je je buiten Gods wil. Wanneer je in de verleiding komt om op te geven, proclameer de beloften gebaseerd op Gods woord. Moedig jezelf aan om vastberaden te blijven en los het geschil op tussen je geest en het vlees, terwijl je zijn plan volgt. Laten we samen bidden. Heilige Geest, ik wil het geschil oplossen tussen mijn vlees... En de geest. En ik kan het niet zonder vastberadenheid. Bekrachtig mij en laat mij hardop uw beloftes uitspreken om verder te gaan en nooit op te geven. Amen. Bedankt voor het luisteren.